Ik ben Klaar van Hooimissen. Ik ben teamleider onthaal voor Visit Leuven. Samen met Antwerpen, Mechelen, Gent, Brugge en Brussel vormen wij een VZW, Kunststeden Vlaanderen, waarin we de belangen van toerisme voor die steden behartigen. Travel Jam is een volledige dag brainstorm met gepassioneerde reizigers, designers, mensen die met ons wilden meedenken over de toekomst van toerisme. Wij zijn op zoek gegaan naar iemand die ons kon begeleiden in die denkoefening over de toekomst. En we zochten iemand die een creatieve brainstorm voor, samen met ons kon opzetten. Zo zijn we terechtgekomen bij Hannes en Marinka, omdat we hen bezig gezien hadden op een hackathon in Brugge, waar we eigenlijk wel vielen voor hun stijl. We hebben natuurlijk de markt moeten bevragen, maar zij zijn daar eigenlijk als degene uitgekomen die het best volgens ons op maat konden werken. Mijn naam is Hannes en ik ben de helft van en Mister. Dat is een bedrijf dat ik run samen met mijn vrouw Marinka. Maar wij zijn actief in de digitale innovatiesector. Uh, waar dat mijn rol vooral is uh, creatieve concepten bedenken en waar Marinka ervoor zorgt dat alles gestructureerd tot een goed einde gebracht wordt. Eerst en vooral hebben we zeer goed geluisterd naar wat kunststeden Vlaanderen nodig had, wat, ze, wat hun doelen waren. En dan zijn we begonnen met het uitkristalliseren van de vraag voor de deelnemers. We zijn op zoek gegaan naar coaches om de deelnemers te begeleiden. We hebben ook de communicatie naar buiten toe georganiseerd. En dan op het moment zelf mensen samengebracht, eten samengebracht en een prachtige locatie gezocht hier in Antwerpen. De samenwerking met Hannes en Marinka verliep ontzettend fijn. Los, informeel, maar toch ook inhoudelijk de juiste vragen stellen en ons scherp houden. Wij zijn gewoon vanuit stedelijke diensten om met grotere bedrijven te werken, dus dit was wat nieuw voor ons. Maar we hebben daar echt uitgehaald wat we wilden en op een heel natuurlijke fijne manier. Ik zou andere bedrijven of VZW's zeker aanraden om met Hannes en Marinka te werken. We waren tevreden over de stijl, maar ook de manier van aanpakken. Um, de aankleding, het, beetje het gekke aspect, dat is echt, als je daar wilt voor gaan, dan moet je echt voor Hannes en Marinka kiezen.